Zo, dat is een nieuwe hoorzak en dat is de oude hoorzak. En die heeft een behoorlijke beschadiging. Helemaal open. En het is weer super moorig hier. Met een klein beetje regen gebeurt al. Hé, Joyce, kom maar, Joyce! Oh, Joyce, je bent alweer klaar. Hé, Joyce, kom maar, Joyce! Kijk eens Joyce, hé hey, Blackjack, jij bent ook klaar, alleen Roosje eet nog en Annabel die is weer aan het spoken, Annabel is aan het stelen. Anna Joyce, kijk eens Joyce, hoor oh, Joyce, hé hey, Blackjack, hé hey, die verbak van, Annabelle, van Joyce is nog niet helemaal leeg. Ah, ze zijn echt leeg. Dat kan niet anders. Annabel niet doen! Annabel! Wat ben je stout? Hey Joyce, kom maar Joyce! Nog een klein stukje wortel. Noem het eerst je nou zak erin. En bedenkje, ik ga daar kijken. Maar daar is nog maar één lege bak.